Laten we eens beginnen met uit te leggen wat versiebeheer nou eigenlijk is. Versiebeheer is simpelweg het bijhouden van verschillende fases van een document. Van het aanmaken, bijwerken tot de definitieve bevroren versie. Waar kan je versiebeheer op toepassen? Dit kan op ieder document. Denk bijvoorbeeld aan offertes, handboeken, procedures, draaiboeken of kwaliteitsdocumenten. Maar hoe gaat versiebeheer dan in zijn werk? Bij versiebeheer stel je documenten op één centrale plek digitaal beschikbaar. Zo kun je met collega's tegelijkertijd of onafhankelijk van elkaar wijzigingen in hetzelfde document aanbrengen. Hiermee voorkom je dat er allerlei eigen versies in diverse mappen binnen je organisatie rondgaan. Met behulp van werkstromen kun je dan weer bepaalde mensen om aanpassingen of goedkeuring vragen. Maar je voorkomt ook een onnodige hoeveelheid aan dataopslag wat weer ten koste gaat van de duurzaamheid. Doordat het document op één centrale plek beschikbaar wordt gesteld kan je niet alleen beter samenwerken, maar is het zoeken en vinden van een document een stuk eenvoudiger en werk je dus veel efficiënter. Ons versiebeheer werkt opslaglocatie onafhankelijk. Hierdoor is het dus mogelijk ongeacht de opslaglocatie te werken met het versiebeheer van DigiOffice. Dit kan bijvoorbeeld zijn op jullie eigen servers of een externe cloudlocatie.